Dag, beste collega. Ik wil je laten zien dat je um, met de gridview te goed kon werken. En bij sommige mensen werkt de gridview niet meer. Het ligt meestal aan het feit dat er meerdere gridviews of een oude gridview geïnstalleerd staat. Dus ik heb zo wat schermpjes opengezet. Dat is de keuken en de living. Dus ik heb wat chrono opengezet om te laten zien dat de gridview wel degelijk werkt. Ik zal hem nu eens eventjes uitzetten. Ik krijg het standaardbeeld van Google. Maar dat sommige mensen hier van onder, op die drie puntjes bij layout, ook al onze tegeltjes geprobeerd hebben. Dat geeft je ook zo'n beetje een overzicht. Nu ben ik alleen aan het babbelen. Dus ik je uh, de twee andere pc'tjes, als ik die terug aanzet, zie je wel duidelijk dat die gridview terugwerkt. Hè? Waar kun je dat controleren? Hier rechtsboven staat bij mij nu de Google Meet gridview aan. Als dat bij u niet werkt, is dat meestal omdat er hier nog zo ergens een icoontje staat van gridview. Dus als ik in de Chrome Stories ga kijken naar die icoontjes, ik gebruik nu deze, dat is een iets dikker icoontje. Veel van de collega's hebben nog altijd dit icoontje er ook staan. Als je die twee tegelijk gebruikt, dan komen er sowieso problemen. Dus wat is stap 1? Alles wegdoen van gridviews die je hebt. Dus je gaat daar gewoon bovenop staan met de muis, rechtermuisknop en je doet verwijderen uit Chrome. Dus je doet dat eigenlijk zo iedere keer. Dus heb je er zo drie staan, en gisteren hadden we dus iemand die er zo drie had, dan doe je dat drie keer. Dan moet je Chrome gaan sluiten. Sommigen denken dat het kruisje genoeg is om Chrome te sluiten voor de mensen die een beetje met een Windows-computer gewend zijn. In taakbeheer gaan jullie zien, of jullie weten, dat Chrome. Zeker, hier zie je dat 23 Chrome-processen lopen. Dus Chrome verbruikt eigenlijk vrij veel. Dus een kruisje is meestal niet voldoende om Chrome te sluiten. Naar maar waar. Dus stap 1: verwijder alle Chrome-extensies. Of Chrome-grid-extensies. Ik moet het zo uh, te goeie zeggen. Uh, Rechtermuisknop verwijderen, die gaan er allemaal uit. Je herstart je computer, dat is het zuiverste. Of je herstart je Chromebook. Ook een Chromebook kunt je herstarten. Niet gewoon dichtklappen, maar echt uh, rechtsonder bij het login-schermje. Uh, van de account waar je tijd staat en zo, daar kun je het uitsymbooltje gebruiken. Dus dat zeker een keer doen. En dan opnieuw deze installeren. Ik zou deze installeren. Hoe kun je extensies installeren in Google? Je gaat naar Chrome Web Store, de webwinkel eigenlijk van Chrome. Je drukt daar gewoon op en dan installeert je de plugin die je wilt gaan installeren. Dit heet nu Grid View. Het zien dat je er een aantal voorgesteld krijgt, als je hier van boven op extensies drukt, gaat je er alweer wat meer zien staan. Degene die ik gebruik, is die bovenste, Google Meet Grid View, van Chris Campbell. Dat vroeger nog wel een oude, die er ook ergens tussen staat. Die van Chris Campbell, die nu op dit moment door 2 miljoen, meer dan 2 miljoen gebruikers gebruikt wordt. En dan gaat die Grid View wel degelijk terugwerken, die daar van boven staat, uit deze. Voilà. Dus uh, dat moet het zijn. De oude eruit, de nieuwe erin. Um, en dan zou het moeten werken. Niet vergeten de oude te verwijderen, PC te herstarten of Chromebook te herstarten en dan de nieuwe te installeren. Veel succes!